Ik heb goed nieuws voor je, want als je toch een keer iets moois wilt kopen... ...dan zijn er tegenwoordig ontzettend veel prachtige merken op de markt... ...waar je met een gerust hart kunt kopen. Ik ben Sarah en ik schrijf over duurzame kleding... ...omdat ik het superbelangrijk vind om dat eindelijk op de kaart te zetten. Maar je kan gewoon beginnen met eerlijke kleding kopen. Probeer het gewoon eens. Dus laat je niks meer wijsmaken. En bij twijfel kijk dan bijvoorbeeld op de app van Good On You. Die hebben ontzettend veel prachtige merken en inspiratie voor je. Wil jij ook meer weten over eerlijke en duurzame merken? Klik dan hier voor een hele lijst met inspiratie.